Zo, lieve, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zondagmorgen, kijk eens achtergrond, bos, yes. Ik ben weer in het bos geweest. Naar aanleiding van mijn opspelende kuit van, uh, van twee, drie weken terug, uh, heb ik uh, natuurlijk even een paar keer uh, uh, vanuit, uh, vanuit huis, of tenminste naar de, naar de fitness uh, geweest. En uh, niet naar het bos, omdat ik het uh, toch net te, uh, ja, een beetje te link vond om, uh, om dat te doen. Dus uh, twee, tweeënhalve weken uh, maar rustig aangedaan en uh, ja, het ging eigenlijk wel goed. Wacht even, volgens mij is het ah, al iets meer. Ah, uh schittering van de zon. Ik kan dit, doen. Ja, ik kan, uh, ik kan dit doen, maar uh, ik kan niet dat zo blijven rijden. Dus, uh, <coughs> maar goed, uh, wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb vandaag maar twee rondjes gedaan. Om door te vallen dat ik het dus natuurlijk even wilde, wilde proberen en, ik, uh, en het ging goed. En dan kun je natuurlijk zeggen, van, weet je, ik ga het derde rondje achteraan plakken. Maar dan zul je dan net zien dat op het derde rondje dat het dan weer fout gaat, en dan ben je weer terug bij af. Dus, rustig aan beginnen. En, uh, Ja, dit ging goed. Dus, uh, uh, rust Rustig houden. Top. Nou, dan ga ik uh, nog even naar de fitness. Uh, ga ik nog even daar wat, uh, wat doen. Want ja, uh, we hebben winterstop. Dus we zijn vrij, geen voetballen En dan uh, kan ik ook de tijd nemen. Het is nu ook uh, ruim een uur later dan, uh, dan normaal. Om dus, uh, omdat ik, ja, ik hoef, ik hoef, nergens, heen. Ik hoef nergens heen. En dan kunnen we dat, uh, dat doen. Kunnen we, uurtje, sorry, kunnen we een uurtje later gaan, uh, gaan sporten. Kunnen we meteen merken dat het dan heel anders is in het bos. Het is wat drukker in het bos. Uh, de loopgroep Graven had uh, vandaag ook. Uh, een eindejaarsloopje volgens mij. En, uh, want ja, volgende week is het natuurlijk kerstmis en dan gaan ze niet. En dan is het alleen voor, de, voor degene die dat op dat moment uh, wil, die kan, uh, ja, die kan dan gaan. En, uh, maar dan wordt er als, uh, als groep niks georganiseerd volgens mij. <tossimus> dus die hebben net een, een eindejaarsversluiting keer gehouden met, uh, met een kopje chocolade, melk, met slagroom en een stukje cake of iets dergelijks. Ja, en ik ga nog eventjes naar het sporten, nog even naar de fitness, om daar nog even wat te doen. Gewoon nog even die uh, activiteit eventjes volhouden. Uh, Gisteren weer een beetje een dagje gehad. Geen zonnig dagje, maar een zondig dagje. <tie> dus uh, dan moeten we vandaag weer even wat uh, calorietjes uh, gaan verbranden. En ja, hoe kan ik dat best doen in de sportschool. Makkelijk zat. Oeh, hier zijn zo'n schaatsen. Ook lekker hoor, schaatsen. Maar ja, ook dat gaat na vandaag veranderen. Want zover ik begreep, gaat het weer dooi. kan komt weer dooi en regen en dat soort zaken. Ik vind het eigenlijk best wel lastig zo met die zon zo. Dat is wel vervelend. Ja, ik heb niks anders. Ik heb, bedoel, ik, euh... ja, ik heb niks anders. Natuurlijk, ik, heb, uh, ik heb een GoPro camera of een uh, vlogcamera, maar die ga ik niet iedere keer meenemen. Dus ik doe het maar iedere keer gewoon met de telefoon. En dan, dan, dan is het beeld natuurlijk niet altijd helemaal super. Maar goed, het gaat door het feit dat ik dit kan delen. Lekker dan Even naar de fitness. Yes. Wel een mooie landschappelijke zo met, dat, uh, met, met die vorsten. Dus heel veel mensen houden er niet zo van. Van het, uh, van het vorstige gedoe. Uh, ik, ik vind het wel iets hebben. Uh, altijd een beetje dat, dat bevroren uh, gras en bijen dus. En als je dan maar ziet als er de zon erop komt, ah, mooi. Daar krijg je echt hele mooie beelden van. Dat, uh, ja, ik, ik vind dat wel iets. Natuurlijk hè, is dus voor, voor het aankleden, voor, voor je temperatuur zelf lichamelijk. Uh, je moet je eigenlijk extra aankleden of je moet uh, met wat dingen rekening houden, gladheid. Uh, ja, er zijn zoveel dingen waar je dan even rekening mee moet houden. Maar in, in, in, in, de, in, de grote, in de grote lijnen, ik vind het wel iets hebben altijd. Dus. Nou, Ik ben aangekomen bij de fitness. Zoals je nu op de achtergrond wel een beetje kunt gaan zien, oh, een wandelen. bla, oh. hey. Nou, zoals ik al zeg, op de achtergrond, hier, op de achtergrond, daar kun je het zien. Fitness. We zijn er. Dan zou ik zeggen, in ieder geval een fijne zondag verder gewenst. Um, en dan zei ik tot, uh, tot volgende week. Ik hoop dat ik uit het verder nou goed blijf houden. Uh, dat ik niet weer uh, dat, uh, dat probleem krijg. Want dan zou ik enorm balen. Um, maar goed, we zullen het wel zien. We zullen het wel zien. Ik ga nu in ieder geval afsluiten. Dan zou ik nog maar zeggen. Als. Oh. Als je het leuk hebt gewonnen even een duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan uh, komt er volgende week weer een uh, nieuwe vlog. Dan zijn we weer helemaal up-to-date. En dan hoop ik dat ik volgende week weer gewoon uh, de vier rondjes kan afmaken. En uh, ja, dat. dat gaan we dus uh, doen. We gaan weer naar de vier rondjes. Ik heb vandaag dus maar twee gedaan. Om dus uh, even mijn kuit te testen of dat er niks aan hand is. Nou, dat is we uh, prima. Moet je niet gaan overbelasten, meteen. Dus gaan we nu weer langzaamaan beginnen. Om uh, verder te gaan trainen. Ik zeg nogmaals: fijne zondag, fijne dag. Tot de volgende keer. Blauw duimpje, Abonneer op het kanaal. Zie je de volgende keer terug. En dan ga ik afsluiten met de welbekende. Ciao.